Uh, goedemiddag. Hoi. Uh, wie ben jij? Ik ben Kort. Uh, Oké, okay, uh, we zijn hier voor de rechtszaak uh, tegen Sandra. Ja, klopt ja. Uh, wat is er precies gebeurd? Uh? Um, we hebben een uh, actie gehad bij Shell in Den Haag. En daar zijn wij gearresteerd. En Sandra, die, uh, die heeft ten eerste het langst vastgezeten van ons allemaal. Ik geloof meer dan 50 uur. En de reden was, uh, zou zijn dat zij uh, de trap van uh, Shell uh, uh, gevuild heeft met olie. Oké, okay, uh, wat is er nog meer gebeurd die, uh, die dag? Wat is er die, nog die oh, uh, Nou, we zijn dus uh, vrij hardhandig aangepakt. Uh, we wilden dus uh, de trap bezetten en uh, tegen de deur aan gaan zitten. En de politie die stond ons op te wachten en die heeft dan geprobeerd ons hardhandig te verwijderen. Erg hardhandig. Er werd flink geslagen, geschopt en knieën gegeven. Maar goed, op een gegeven moment hebben de mensen toch, hebben toch hun posities in kunnen nemen. En de politie gaf daar den duur wel aan toe. Omdat ze eigenlijk ook niet anders konden. Dus toen later kwamen de arrestatiebusjes. Toen zijn we op de duur weggehaald. En dat ging ook uh, in sommige gevallen best wel hardhandig. Terwijl wij uh, eigenlijk uh, ja, alleen maar vreedzaam zijn geweest. En Sandra die, uh, was uh, ja, duidelijk aanwezig. En ik denk dat ze ook een beetje dachten dat ze daar een leidinggevende persoon uh, hadden. En daarnaast natuurlijk degene die de, de substantie, wat afbreekbaar en veilig was. Uh, heeft gestort over de trappen. Uh, de schoonmaakploegen die stonden klaar. Ik zat zelf in een van de auto's waar de bezems en schoonmaakspullen in lagen. Alleen die mensen zijn ook gearresteerd. Dus het is niet schoongemaakt. En dat is waarschijnlijk ook de aanklacht uh, ja. die ze nu uh, ja, krijgen. Uh, ja, ik zie je staan met een uh, paraplu. <laughs> ja. Die er ook uitziet als een. Uh, als een samarijzwaard. Ja. ja nou, dat is gewoon een grapje, natuurlijk. En. Uh, ja, het regende. Dus. <laughs> nee, maar ik ben niet. Uh, ik heb uh, geen uh, gewelddadige gevoelens, om zo Maar je hebt wel een, uh, een achtergrond in de vechtsport, heb ik begrepen. Ja, ja ik heb uh, 35 jaar uh, Taekwondo uh, beoefend. En ik heb 12 jaar uh, school gehad. en uh, Succesvol. Uh, ik ben zelf uh, meerdere keren Nederlands kampioen geweest. Internationale toernooien gedaan. Negen jaar het nationaal team gezeten. Dus best wel uh, vrij intiem uh, met vechtsport bezig geweest. Ook zelfverdediging, weerbereid op scholen, bedrijven. Zelfs de politie nog lesgegeven. Oh, okay. Hallo politie. Ja. En, uh, dus ik weet een beetje iets van geweld af en hoe het wel en niet moet. Ja. Dus. Uh, goed ja, en dat is nu soms handig. Maar. Uh, ja. Want, wat vond je van het politieoptreden die dag? Buitenproportioneel. Ja. En uh, niet omdat het toevallig mijn uh, mederebels waren, maar gewoon gezien vanuit mijn ervaringen uh, sloeg helemaal nergens op. Het sloeg echt nergens op. Meisjes die uh, op de grond gegooid werden en geslagen met de wapenstokken en geschopt werden, dat uh, ja, sloeg nergens op. hadden ja, ze het wel moeten aanpakken volgens jou? Uh, als ze gewoon uh, hadden blijven staan. En ons ons ding hadden laten doen en ons hadden later hadden weggesleept, wat prima is. Uh, dan dan had, het, had het prima geweest. Weet je. We waren niet van plan om dingen kapot te maken of wat dan ook. Dus uh, ik snap de hele, de hele ophef van het geweld van de politie uh, dat niet begrepen. Niet begrepen. Ja, wat zou je ze mee willen geven vanuit jouw achtergrond als uh, sportleraar? Uh, wat ik vraag aan de politie dat ze meer begrip uh, tonen voor wat we aan het doen zijn. Want we doen het niet uh, uh, tegen uh, iemand. We doen het voor de aarde, voor het klimaat. We doen het ook voor die agenten die een gezin hebben en die kinderen hebben. En uh, we zijn niet gewelddadig. En uh, eigenlijk zouden ze aan onze kant moeten staan en ons moeten beschermen tegen de regering die er zo'n bende van maakt. In, in plaats van dat ze ons zo. Uh, zo uit aanpakken, want dat is gewoon niet nodig, dat is zin, zinloos in feite, zinloos geweld, dat is het in feite wat ze, en ik kan me voorstellen dat ze misschien een beetje ja, zich gepasseerd voelden, hè? op het moment dat we met z'n allen natuurlijk onze stelling innamen, konden ze eigenlijk niks doen en dat voelde misschien vervelend en slecht voor het ego misschien, maar hey, let it go, weet je wel, dit is het spel, En uh, het is prima weet je wel, en we zijn ook niet bang, voor die klappen, want het maakt ons alleen maar strijdbaarder. maar ja, liever niet en zeker niet uh, ja, mensen die uh, ja, zich al helemaal niet kunnen verweren. oké, nou ja, zo ja. okay, uh, de rechtszaak, uh, staan daar ja. de rest nog dingen binnenkort op het programma? Ja, verschillende dingen en uh, we hebben van een week het boekenbal gehad en dan hebben we met de Red Rebels een uh, statement gemaakt tijdens het boekenbal, dat was echt geweldig. En uh, ja, we hebben natuurlijk zondag Discobedience. En, uh, dus uh, dat is dansen in de jaren 70. En er wordt een groot feest. En daar uh, richten we ons op. En dan uh, 13 april uh, de Lente Rebellion. Hartstikke leuk, zin in. Dus uh, ja, er komt heel veel aan. Echt heel veel. De benieuwd waar is die? In Den Haag, oh. de dus, uh, home ground. Ja. Ja. Ja, dus uh, ja, dat wordt heel leuk. De eerste dag is echt grote uh, Mars, uh, kan iedereen mee doen. Kinderen, iedereen, opa, oma. En dat wordt heel leuk. Heel gezellig. En uh, warm. En uh, ook weer, toch wel weer een beetje een statement afgeven. Dus uh, ja, helemaal goed. Oké, okay, hartstikke bedankt voor succes ja. met de rechtszaak en wat uh, ja. verder we hebben. Ja, we duimen voor Sandra. Dank je wel.